Of dat ik weer bezig ben met iets. Oh, niet echt, nee. Of toch wel eigenlijk. Eh, ik had nog een oude kolomboormachine. Dat eens moest eh, radio om in te Je mag het wel laten. Ah. Dank u. Zo. u. Uh, ja, uh, kolomboormachine. Heel oud. En zo ook zo een beetje opgekalfaterd door al een keer al een andere. Straks die motor eens een keer geprobeerd. Draait nog, 3 fases. Draait nog goed zelfs. Uh, ja, ik ben hier aan het ook Ik ga je dat laten zien. Dat zijn al onderdelen. je ziet, dat, is, dat, is, dat, is, dat is nog een oude poly. Met, met een leren rim. Dat is niks nu meer waard, maar... We maken wel een nieuwe. En daar heb je mijn broekstuk. ik heb het geverfd, ik wil altijd zo, zo een hele nauwe met, met een, een reem, ik heb hem geverfd, uh, omdat dat goed geverfd is, dat weet ik niet. Ik heb er nu nog verf Om van die blauwe, blauwe verf. Uh, welke kant is blauw? Ik zal het eens uitleggen. Deze kant niet, die is blauw, dus dat is ook groen. Oké, okay, dat is groen. Dat is groen, dus... Uh, ja, dat gaat goed komen. Alles is al wat opgescheurd en uh, wat opgeverfd. Niet echt goed, maar... Pff, het is maar... Uh, het is eigenlijk niet om te gebruiken. Wacht, ik een scherm kunnen draaien, dat ik mijn eigen kan zien. Hier naast mijn camera... Ah, daar is hij. Naast mijn camera... Nee, daar is het ja. uh, is, uh, dus, uh, Je hebt het gezien. Ik heb me al geamuseerd vandaag. Ik heb me vorige uh, keer ook al geamuseerd. Dat is af. Maar het ergste is. Ik heb voor die. Uh, voor die. Geen gepaste schakelaar. Dus morgen ga ik naar de markt in Tenen. Ik ben van Tenen. Een volle markt. Ik hoop daarin het tegen te komen, want uh, ik had hier wel zoiets, maar dat is de Wouterstraat. Dat is zo lomp als een koei. Ik zal het eens laten zien. Dat is dat, hè? Uh. Dat is zo uh, een drie fase schakelaar. Maar oh, dat is toch geen zicht op zoiets, hè? Uh. Nee, dat is geen zicht. Dus zullen we moeten. Uh, geluk hebben en Charles. En anders moet ik een maandag naar Til Daar hebben ze dat ook. Daar is ook een goede markt. Misschien wel. Wie weet. Dus, ga uh, zit ziet, Ik ben toch weer iets bezig. Ik moet nog van alles doen. Ik moet ik nog een kot maken voor ons varken. Ja, we hebben varken. Ik ga het jullie niet laten zien. Het is goed. Sta binnen, een provisoire kod. Uh, het is een varken met een plek of twee, drie. Het is schattig. Maar, maar flink van de noemen. Goed, het is, ik laat het jullie zien en dan hebben uh, ze uh, dat weer gezien. Tot later. Tot zelfs bij dat varken. Het <tie> een bij het ander. <tie> nee. <tie>